Als Nijhof-Wassink Groep zijn we al meer dan 50 jaar onderweg. Een prachtig familiebedrijf, met de tweede en derde generatie werkzaam in het bedrijf. Onze groep, dat zijn we met z'n allen. Ruim 1100 medewerkers, verdeeld over twee hoofdactiviteiten. Nijhof-Wassink Transport en Logistiek en Nijwa Groep, het Volvo en Renault truckdealerbedrijf. dealerbedrijf. Allemaal zijn we trots op deze krachtige internationale onderneming. Met Nijhof-Wassink, Transport en Logistiek, zes vestigingen in vijf landen, gaan we iedere dag op pad. Naar elke bestemming in heel Europa. Voor de divisies Chemical en Feed Logistics bedienen we internationaal de grootste klanten. Maar ook voor de kleinere ondernemingen werken we net zo hard. Niet alleen over de weg, maar ook via het spoor en water. Intermodaal dus. We zijn aandeelhouder van Combi Terminal Twente. Met terminals in onder andere Hengelo en de Rotterdamse haven. Daar vandaan en vanuit de havens van Antwerpen, Hamburg en Gdansk gaat het transport per trein naar oh. Polen. Vanaf dit terrein gaan de producten van onze klanten verder Europa in. Of we nou planner zijn of chauffeur, warehouser, monteur, boekhouder of directeur... ...we werken iedere dag keihard om de beste te zijn. Niet alleen voor ons bedrijf, vooral voor onze klanten. We kennen elkaar door en door, vaak al heel lang. We weten wat we aan elkaar hebben, dat moet ook, want samen kom je verder. We zoeken onze klanten op, we leveren wat we beloven en intussen bedenken we hoe we nog veiliger en duurzamer kunnen rijden. Dat is beter voor ons en voor de wereld om ons heen. Ook daarin zijn we altijd onderweg. Nijwa is ons dealerbedrijf voor Volval en Renault trucks. Vanuit zeven vestigingen in Nederland en vijf in Polen verkopen we nieuwe en gebruikte trucks. Ja. We zorgen ervoor dat onze klanten zorgeloos onderweg kunnen zijn. Waarom dat zo goed lukt? Omdat we de transportwereld kennen. Omdat we weten wat onze klanten bezighoudt. Maar vooral omdat het onze passie is. Want eerlijk is eerlijk, we zijn altijd weer trots als we de Renault en Volvo trucks zien rijden op weg naar hun klanten. Die visie heeft ons in de loop der jaren vergebracht. Met dank aan onze collega's, partners en onze klanten. Samen hebben we al heel veel bestemmingen bereikt. En waar we ook heen gaan, één ding staat vast. We blijven onderweg.